Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 21 april: God kan verlossen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Samuel 17 vers 37. David zei, de Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. En Saul zei tegen David, ga dan, en mogen de Heer je bijstaan. In tijden van crisis is het eenvoudig te denken dat God niet kan verlossen. Om je geloof te versterken, bekijk dan de volgende bijbelgedeelte waar God zijn kinderen verloste uit hun ellende. In 1 Samuel 17, vers 37 wist David dat hij Goliath kon verslaan omdat God hem al van een leeuw en een beer had gered. In Daniel 3 weigerden Sadrach, Mesach en Abednego het bevel van de koning om neer te knielen voor het gouden beeld dat hij had opgericht. Ze bleven de Heere God aanbidden. Als gevolg hiervan werden ze in een vurige oven geworpen die zeven keer heter was gestookt. Maar God bevrijdde hen zo volkomen uit deze beproeving dat ze zelfs niet naar rook roken. Hij vertoonde zich zelfs in het vuur. In Daniel 6 is nog een voorbeeld van Gods bereidheid en vermogen om te verlossen. Daniel werd in de leeuwenkuil geworpen omdat hij bad tot God. Daniel werd op zo'n bijzondere wijze verlost dat hij ongedeerd uit de beproeving kwam, terwijl zijn vijanden volkomen werden verslagen. Merk je hier een trend op? Wanneer Gods mensen stappen zetten in geloof om te doen wat God van hen vraagt te doen, zal God gaan reageren en hen de overwinning geven. God kan zijn kinderen uit elke situatie verlossen. Besef vandaag dat zijn verlossingskracht groter is dan jouw probleem. Laten we samen bidden. Heere God, keer op keer heeft u uw kinderen uit de ellende verlost. En ik weet dat u niet tekort zult schieten. U bent meer dan in staat om mijn situatie aan te pakken. Dus ik stel mijn vertrouwen op u. In Jezus' naam, Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.